Wat nou als we het radicaal anders doen? Beste informateur, ik vraag u om mee te nemen naar de onderhandelingstafel om de zorg en de medezeggenschap te regelen langs de lijn van eigenaarschap. Niet alleen van het probleem, maar ook van de oplossing vanuit cliënt, met de cliënt en door de cliënt.